Je kan het caché binnen je website heel eenvoudig wissen door in te loggen op je website en in de bovenbalk op caché caché legen te klikken. Op dit moment maakt de website een nieuwe kopie van al je pagina's aan en zou je dus niet meer een oude weergave zien van je website. Als je alsnog een fout blijft zien kun je ook proberen om op caché te legen. Dat is de derde optie. Als alles naar wens werkt ga je naar caché en zeg je, cache preloaden. Dan wordt alles van je nieuwe website weer in het geheugen gezet. Dit duurt even, dus kijk er niet raar van op als hij even blijft laden. Het wissen en het opnieuw laden van je cache, wat eigenlijk staat voor geheugen, is nu voltooid.